Oh. Hallo mensen, wakker maar op de game. En we gaan, we gaan slender doen. Maar eigenlijk wil ik dat eigenlijk helemaal niet. Maar mensen hebben het aan mij gevraagd, dus. Ik doe voor jullie gasten. Dus is de eerste keer dat ik het zelf speel. Dus, um, ja, ik ben een beetje erg nerveus. Want ik ben geen held met horror games. Verre fricking van. Dus, het kan misschien zijn. Dat ik lichtjes ga gillen. Dus, ook. Oh. Oh nee, nu al. Ik wil het niet meer. Ik stop, wacht. Ik doe mijn microfoon van mijn hoofd. Mijn headset van mijn hoofd. Dan. Hoor die. Vreselijke muziek niet meer. Want ik ben echt. Een beetje... Bang van... Oh, god. Uh. oh shit! De al oh, wacht! Daar had ik net van heel veel. hebben. Oh mijn god, mensen. Ik was nou redelijk bang. Dus we gaan niet doen. Ik skip, ik skip, ik stop, ik stop, ik stop. Nee, Wij gaan. Iets anders spelen nou! Um. Uh, het ziet best wel Jochem Kool ook. Jochem Kool uit. Ja, Jochem cool is de nieuwste trendset woord van de eeuw. Nee, eh. Uh. Wat ging ik ook weer doen? Er zit heel veel fucking koeien in de buurt, dus ook een handig voor voetbal Pow! Oh ja, ik heb een eigen fucking mine Ook niet al te slecht. Uh, hier gaan we maar eens verder met mine. Mijnen, ik hou die deel dicht. ben ik niet aan het graven? Oh, wacht. was het makkelijk als ik... iets anders heb dan een fucking hakbel. Om te mijnen! Denk je niet? Um, De koopgebouw daar... Ja, die gaat daar. En... En pakken een stok. Pakken dit. Gaan wij... Oh, ik ben nog steeds een beetje in shock. Ik ben echt een watje op... Uh Slendergebied. Ik haat Slender. BAM! Oh wil? Well? Nee, ik moet nog een hebben. Dat had ik ook weer zo'n ding maken. Heb je een bel. Waar is dit hoor? Ja, denk het wel. Ik weet niet zeker even kijken. Oh. Even kijken of dat het is. Het zal natuurlijk weer niet. Nee, dat is toch. <laughs> Zo, we haal lekker mine. Oh. Hoop oh, we komen wat fucking diamonds of zoiets tegen. Denk ik niet. Maar in ieder geval, dit is een survival ding. Uh, slender. Fuck jou. Fuck jou slender. Fuck jou, fuck jou, fuck jou. Dit is niks. Uh, Oké. Okay. Ik heb een Wat gaan we nou doen? We gaan we nou doen? We gaan verder aan het dak gaan we doen. Dat is het plan. Ik ga eerst nog een andere kist maken. Dat is het idee wat ik ga doen. Um, hout? Nee, oké. Okay, wacht. Um, yo. Uh, dat ben ik. Ik moet hout hebben. Doe hem daar, doe me daar. Dit doen we daar. Dit doen we daar, dit doen we daar, dit doen we daar. Deze houden we, deze houden we ook, en deze houden we ook. Let's go. Let's go, friend, finding some hout. Zo. So. Nice. En mijn bel gaat zo meteen kapot, dat weet ik. Holy bar, die is al hoog geworden. Mijn hakbel gaat van mij zo meteen kapot, dat weet ik zeker van mij binnen drie blokjes of zo die... Holy balk, dit is echt hoog geworden. Ik ben er trots op. Ik kan er zelfs niet eens bij. Um, appel. Ja. Bop. Plop. Plop. Plop. Pak al deze balkrap. Oh, ik heb een mopje. om je meer kan nog niet ja. zal wel yes Pak de Deze dert is overigens slender manier van doen met ben dus wat spectaculair pop pop pop pop pop pop pop oh, nu. pop pop pop pop pop pop pop pop Blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop, blop. maar beginnen, oh crap. gaan maar eens beginnen in een dak, denk je niet? Ehm, Nee! Oh dat gaat weer op m'n Jump, jump, nice. Want ik wil geen freaking monsters in de buurt hebben. Ik moet planten gaan slapen, slapen, slapen. Slapen, slapen, slapen, Slap, Slaap, slapen, slapen, Slaap, Slaap, Slaap, Slaap, God. Ik ook pakken. Stenen pakken. Daar, deze stokje doen we daar. Die daar ook. wel. Deze daar, deze daar, deze daar. En dan zeggen we dan pakken. Dan deze pakken. Deze stoppen we daar en deze doen we daar. En dan gaan we naar een Apple 360. Zo. Die daar. Die doen we daar. Die ook. Deze doen we daar. En dan maak ik eens die andere kraping bel op. En dan beginnen we met de reuzenboom. En dan gaat het nu kapot. Dan moet die 2 één. Blop. Dankjewel. Dus ja, dat is een idee vandaag, dat vandaag me aankrijgt hè, want ik. Haat slender mappen um, slender slender een grote bitch Echt zal slender maakt niet af als bitch. nee en blap, blap, blap, blap, blap. bla nou wel. Blop, bla bla bla bla Blap, blap, blap, bla bla bla Ik dacht al wanneer ik om naar een einde. Nee! O, die balk, heb je ook veel hout aan. Ik hou van deze boom. Deze is echt fucking veel hout. Normaal man. Ik ga deze aflevering trouwens de Slender Mega Minecraft Boom noemen. Ja, genius naam. Dat gaat dan worden. Oh nee! Eh. Is er nog meer hout te verkrijgen? Nee, oké okay dan. Gaan wij langzaam naar beneden. Zo. Prop. Dop. Dop. Dop. Oh. En dan gaan we terug naar binnen. Boompje pakken. Boompje planten. Boompje pakken. Boompje planten. Planten. Planten. Planten. Planten. planten En rennen naar binnen. Blop. Blop. Blop. Beep beep. nou oh, jij wel oh, dat okay, denk we ik de lulu de lulu niet lulu Ik lulu de lulu de de uh, we gaan dak wel afmaken in deze episode. We gaan dak afmaken in deze episode. Ik zweer het. Ik zweer het jullie. Plop. Plop. Plop. Plop. Nee! Weg. Weg. Jump. Jump. Nice. Oh nee. Wat Val ik weer op de grond. Zo. Nee! Godnodig! hey die boom gaat snel. Oh. What the frick? Oh, tuurlijk mensen. Nee! Oh, wacht, als deze nou eens weghakken. Oh, die zijn we nog gewoon kwijt. Oh, nee toch niet. Dacht al, anders zou ik echt pist worden. App Jim van de eeuw. Oh, tuurlijk. was te verwachten, het was erg dom voor mij. Oké, okay, houd, hak, hak, hak, hak. Wat de freaking hell. Ik pleur drie keer van mijn freaking huis af. Hop. Hakka kakka, hakka, hakka. Pakken. Dankjewel. Ik lim de freaking allemaal opnieuw op. Nee! Velk ik er weer bijna vanaf, wat de freak. Lekker. Pleiere drie keer van huis af. Ah! Jump. So... God dang it. F**k y'all! Frick, yo, frick yo, I hope God dang it! Jesus freaking Christ! What the frick? jump nee oh, oh. relax oh, oh ik heb het leuk alleen niet als je zo'n kaart valt als dus ik nee oh dacht als ik nou weer val dan dus val ik ook van de mijn eigen huis af Serieus, de dan heb ik echt ik denk, moet ik nog yes Eén dingetje. ik heb een idee het dak gaat wel af maar niet echt de zijkantjes die ga ik niet afmaken vandaag daar ga ik eh... misschien ga ik volgende week doen ja oh. nee Boeit me, boei me, niet, boeit me geen reed. Yes! Pak. Zo, dakst erop. Fek je. Het is niet helemaal af, moet even die extra blokjes moet weghalen. Deze bijvoorbeeld. Deze weg. En een blokje daar. Ook nog een spot. Boom, ehm, um, dicht. Nice. Het uh, is best wel vet. Suicide! Yes, ik kijk zo'n uitstekdaks. Best wel vet. Um, ja, uh, dit gaat hij belaten. Ik zie jullie gasten de volgende keer. Vrienden, abonneren niet te liken. Ja, eh. Uh, Vergeet niet eerder te stel dat ik een game kanaal heb. ik vreselijk waarderen. Dus doe het alsjeblieft. Uh, ja. doe Doei.